Yo, corona heeft ons allemaal wel aangepast, maar toch staan we er voor elkaar, met elkaar en ik weet dat ik niet de enige ben, dus daarvoor doe ik dit. Hey, de effe, dit is een real damn thing, een oog voor elkaar, voor je fam en je gezin. Geen oogkleppen op, maar ga ik verder met mijn ding. Yeah. Anders heeft het echt geen zin Zie het virus als een ziekte en die ziekte moet verdwijnen Hou rekening met de diepte want het licht zal dan verschijnen Voor de jeugd is het een struggle maar ze zullen het begrijpen We zijn groter dan het virus, laten we nu daar verstrijden De ziekenhuizen vol onjadel hoor ik alo vast De kistjes zitten thuis, missen de leraar van de klas Wie had dit gedacht, dat 2020 zo je ben geven Maar dat vak zijn want die regels word ik zo ziek De cijfers blijven stijgen maar de mensen Beloofde. Oog voor elkaar, sla dat op in je hoofd Heb ook voor elkaar herken het gevaar Geen tijd voor gemaakt, blijf sterk Heb ook voor elkaar, Want het leven is zo zwaar Heb ook voor elkaar herken het gevaar Geen tijd voor gemaakt, blijf sterk Heb ook voor elkaar, Want het leven is zo zwaar haar. Oog voor een ander, we staan samen deze tijd, ook al loopt het even anders. Tijden zijn zo heet, echt het lijkt of we verbranden. Maar toch hebben we je back Nee, we kunnen echt niet vallen Herinner nog die tijden dat we liepen door het zand Met mijn cola en paar Ja, we deden bij de hand Nu kan ik niet meer chillen Dat is gezonde verstand En zit het even tegen Dan denk ik nog aan het strand Had in hand staan we sterker dan gedacht De mensen strijden tegen Maar toch hebben we de kracht Een beetje mooi van alles Ja, zelfs dit ook een pracht En nu staan we zij aan zij En we rennen door de nacht Denken over falen Ja, dat heb je slecht gedacht Hou je moed er zelf ook in Want het leven is niet zacht Denken aan je